Goed zo Joyce, oh yes. Hey blackjack, dat is goed blackjack. Hey roosje, hey blackjack. Mooi weer is het. Goed zo, Joyce. De hoorzak gaat er binnen. Maar zo weer terug.